Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Um, ik ben vandaag met Tessa en Maatje. En we gaan um, een look video opnemen. We hebben namelijk allemaal nieuwe make-upjes gekregen. Kijk, zoals deze. Oké, okay, Dan gaan we hem even oh. aanbrengen. Ja? Heel zachtjes en ik kan hem misschien nee, ook een beetje deppen straks. want. Ik neem er een lipcrushje bij. Hallo, we zijn hier niet voor make-up. We zijn in de Applejack, jongens. Dit is voor de montagevideo. video Moet je mee kunnen make-up doen? Nee. Waarom niet? We doen hier niet voor de make-up oh. Nou, dit is dus de montaar Oh. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. En wat wil je dat wij hiermee doen? We gaan de vlog maken. Oh, mijn Mogen ik. de kleding passen? Ja! Yes! Oké, is haar? Ik heb deze! Oh, dan pas ik hem. We kunnen niet meer kijken. Deze is wel wat voor mij. Hij is zo anders dan mijn andere kleed. Ik wil een nieuwe broek. Ik wil het eten. Even kijken of de goede maat tussen zit hoor. Oh, ja. ja, ik heb een setje! Ja, ik heb ook een setje. Ik heb ook een setje! Ik heb ook een setje! Ik heb, ook een setje. Ja. Ik heb jij het hoor? Ja, bijna! Laat zien! Ik bijna. Wow! Dat is echt mooi! Kijk, we zijn bijna hetzelfde. Wow, echt mooi. Sleuven dus de modeshow doen. Ja, let's go. Oké. Okay. Tess, ben jij al klaar? Ja, ja, bij jou zo. Ben jij bijna klaar? Ik ben klaar. Echt? Ja. Hoe ziet het voor jou eigenlijk, Tess? Wil je er weg gaan? Ja. 3, 2, 1. Modeshow lopen? Ja. Oké. Okay. Shall we begin? Let's begin This is not a drill. Repeat, this is not a drill. Kim? Ik vond het eigenlijk toch nog wel best wel leuk om deze modeshow show te doen in plaats van make-up. Absoluut. Nee. Nee. De make-up was toch niet zo leuk? Nee. Nee, het was minder leuk We gaan paardrijden! Woehoe! Op... Deze kleding was. En we willen onze sponsor Monster even bedanken. Leuk dat je gekeken naar deze video. Kijk vooral ook naar... Sarah! van deze twee gekke meiden maar zijn het paard en natuurlijk Kim's Paardenwereld moet je ook gaan kijken en bedankt voor uh... het kijken naar deze video en uh, <laughs> zie ik even een duimpje omhoog en even kijken naar de volgende video want wij moeten nu weg Paardaja <laughs>